Hallo, ik toon je de oefening Rekenbladen Eindtaak in LibreOffice Calc. Je moet een lijstje gaan maken van alle influencers die dat hier aan de rechterkant ziet staan. Dus dat heet je zoals in de opgave staat via gegevens, dan geldigheid. Hier bij mij heet dat validatie, maar in school heet dat geldigheid, dat is hetzelfde. En je kiest hier celbereik en dan kan je een aantal cellen gaan selecteren bij de bron. Dus je sleept dan maar wat aan de kant, je duidt die lijst aan. En als je dan op OK drukt, dan ga je zien dat wordt dat een drop-down list met alle namen die eigenlijk hierin deze cellen stonden. Je moet het aantal posts per maand kunnen gaan invullen in een lijstje van 1 tot en met 10. Dat doe je net op dezelfde manier. Extra, oei, sorry, gegevens, validatie. Je kiest lijst en je typt gewoon de waarde. Stel dat je 0 erbij wil zetten, maar ja, dan bereken je eigenlijk niks, dus ik zal de 0 maar even weglaten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Je drukt op oké okay, en dan heb je een drop-down list waarin je... 1 tot en met 10 gaat kunnen kiezen. Ik zal even dezelfde keuze maken als hier aan de rechterkant even Selena Gomez. Daar staat ze heel van onder en ze zou zo gezegd 5 posts per maand doen. Ik moet haar salaris gaan berekenen. Nu in de klas heb ik al gezegd, het is gemakkelijker om eerst het gewone salaris hier aan de rechterkant ziet salaris per maand staan, om dat te gaan berekenen per jaar. Dus dat is natuurlijk heel eenvoudig. Hè? Je zou moeten hier gaan zoeken waar staat Selena Gomez. Daar staat ze. Dit is haar maandloon en dat ga je maal 12 moeten doen. Hè? Dat lijkt me op zich logisch. Nu, de moeilijkheid zit er maar in. Ik moet het salaris van de juiste persoon gaan vinden. Dus daarvoor gebruik ik de, formule, of de functie sorry, verticaal zoeken. Je typt vert, drukt op enter. Je ging deze waarde natuurlijk zoeken, komma in deze grote lijst, altijd de volledige lijst aanduiden, je drukt punt komma welke kolom heb ik nodig? De eerste, tweede of de derde. Ik moet het salaris hebben, dus ik kies drie. Als ik nu gewoon op enter druk, dan gaat hij normaal gezien bij Selina die 585.000 vinden. Kies ik even Cristiano Ronaldo, dan kom ik aan 2,4 miljoen. Waar staat Ronaldo daarvan boven? Dus op zich klopt dit, hè? Het enige wat daar nog aan ontbreekt, is dat je dit maal 12 moet doen, want het is een maandsalaris. Je drukt op enter en dan zie je dat Ronaldo blijkbaar genoeg verdient, hè? Ongeveer hetzelfde doen met de verdiensten, maar dan het aantal posts per jaar. Hier staan het aantal posts per maand. Per jaar ga je dit dan nog eens maal 5 moeten doen. Hè? Plus hetgene, je moet daar nog natuurlijk de bijdrage van een Instagram post, of per Instagram post gaan toevoegen. Hè? Dus als je gaat zien, hier Ronaldo bijvoorbeeld, dat is de best betaalde Instaposter. Die krijgt 1,6 miljoen dollar Per Instagram post. Dus als hij er 5 op een maand doet, moet je dat dan maal 5 doen. En als je dat wil gaan berekenen per jaar, moet je dat dan nog eens maal 12 gaan doen. Dus ik doe hier net hetzelfde. Ik doe eerst, is verticaal zoeken. Ik zoek deze persoon. Komma in de grote lijst. Ik duw de hele lijst aan. Komma En dan ga ik de waarde uit de tweede kolom nodig hebben. Dus ik typ gewoon natuurlijk 2. Even zoeken. Ja, dat werkt. Nu, hij doet dat... 12 maanden per jaar, dus ik doe sowieso een maal 12. Dan heb je 1 post per maand. Maar hier zie je dat Ronaldo in mijn voorbeeld er 5, ik zal het even op 4 zetten, 4 doet. Dus dit bedrag moet je uiteraard nog eens maal. En dan klik je hier op deze cel, maal die cel gaan doen. Dus als Ronaldo maar 1 postje per maand zou doen, dan verdient hij daar op de jaarbasis 19 miljoen mee. Maar als hij er 5 zou doen, dan kan hij al aan 96 miljoen geraken. Dus je weet waarom dat, dat interessant is voor zo iemand. Hier staat totaal per jaar te berekenen met een functie, dus geen formule zoals C6 plus C7, dat mag niet. Maar wat ga je dan moeten doen? Ofwel type je is som en je duidt gewoon die twee aan. Als je het nog gemakkelijker wil maken, hier van boven had je het somteken, kon je op som drukken en dan ging het natuurlijk ook werken. Hè? Nu de enige opgave nog in dit tabblad is dat alle eh, valuta's eigenlijk anders genoteerd moeten worden. Er moet een euro bij, er mogen geen decimalen bij en ik wil een spatie als scheiding steken. Dus je kan het eerst eens in een valuta gaan omzetten, door hier van boven op de knop te drukken. Dan zie je eh, dat niet alles correct is. Hè. Bijvoorbeeld, ik wil een spatie als scheiding steken en ik wil geen decimalen. Dus ik ga rechtermuisknop doen, cellen opmaken. Eventjes wachten. En bij getallen ga je het valuta kunnen aanpassen. Dus stel dat ik hier even kies... Um, geen decimalen, waar staan ze hier? Aantal decimalen zet ik op 0, voilà. En ik wil geen punt als scheidingsteken, maar ik wil een spatie, zowel negatief als positief. Maar goed, er zijn geen negatieve verloningen natuurlijk. Hè. Nee, ik wil de, ook een spatie tussen uh, miljoen en honderdduizend, dus ik heb nog wat hashtags nodig. Spoortekens, voilà. Ik nog één spoorteken zetten, dus ik heb spoor van mijn miljoen. Uh, dan een spatie, dan drie spoortekens van de duizendtallen, en dan uh, nog één spatie en dan spoorspoornul. Dus ik druk op oké, OK. en je gaat zien, dat is mooi opgevuld. De mooie opmaak, hier had ik dat ik dat eigenlijk ook willen doen. Uh, als je er zo eentje doet, misschien weet je dat nog, hè. Als je zo'n cel gaat opmaken, ik zal het even op valuta zetten, voilà, zo, geen uh, voorloopnullen, geen decimalen, ook niet, en hier zet ik datzelfde spoorteken, nog eens, drie spoortekentjes, maar daarvoor nog een spoorteken van het miljoen met de spatie erbij. Als je die opgemaakt hebt, dan wist je dat nog, dan kun je de verfkwast gebruiken. Hè? Dus je drukt daarop en je drukt op de volgende cel en die gaat die ook mee opmaken. En dat hopelijk weet je dat stukje nog. Voilà. Dus dat tablet is afgewerkt. Op naar het volgende, de verdeling. Je hebt hier zojuist iemand gekozen, maar die naam wil je opnieuw hier krijgen. Dus je drukt is. Je kiest op verdiensten. Je klikt op die juiste cel en je drukt gewoon op enter op je toetsenbord. En dan gaat die altijd daar weergeven wat je op de vorige... Pagina van het vorige tabblad getypt. heb. Ik wil hier het volledige salaris van Ronaldo, dus ik ga eens even kijken. Het volledige salaris staat hier. Ik had dus is gedrukt. Dan zie je het gemiddelde jaarsalaris in België en daar wil ik een tabelletje van gaan maken zodanig dat ik hier deze grafiek kan gaan tekenen. Dus die persoon die hier staat wil ik ook daar. Dus ik doe gewoon is en ik klik hier, druk op enter, dan komt die naam daar te staan. Ik wil er opnieuw zijn jaarsalaris, dus ik doe is. En het jaarsalaris komt erbij. Voilà. Dat staat hier, het gemiddelde jaarsalaris in België. Maar ik wil dat voor 500 Belgen hebben. Dus ik doe natuurlijk: is dit maal 500? Ik druk op Enter. En dan ben ik eigenlijk met dit stukje klaar. Je ziet wat dat ze verdienen. Ah, in mijn voorbeeld had ik Selena Gomez gekozen. Hè. Dus kan ik misschien nog eventjes terugkiezen. Waar staat ze? Ze stond heel van onder. Oei, hier. En ze deed 5 posts. Oké, okay, eens even kijken. Voilà, 94.622. Oké, okay, dus dat klopt. Dus nu moet ik van dit stukje hier nog een, een grafiekje maken, dus altijd aanduiden. Je drukt op diagram. Je kan dan aan de kant slepen, hè, want dat staat eigenlijk altijd een beetje in de weg. Het is een cirkeldiagram met een ring. Het is een 3D-diagram. Dus je drukt volgende. Hier moest je nooit iets aanpassen bij mij. De titel is verdeling salaris. Zo. En de subtitel is celebrity tegen 500 België. Zo, de legende staat van onder. Druk op voltooien. In principe is mijn grafiekje klaar. Uh, behalve dat je ziet dat in mijn voorbeeld nog de procentuele uh, gegevenslabels toegevoegd zijn. Dus dat ga ik nog even doen. Dubbelklik om in uw grafiek te springen. Hè. Dan zie je de knoppen van boven ook veranderen. Als je nu klikt op zo'n van die ringen, dan ga je kunnen zien dat de blokjes er komen om de gegevenslabels in te voegen. Hè. Dus daarop rechtermuisknop. En je gaat de gegevenslabels invoegen. Dan gaat hij de gewone waarde geven. Maar nu ga ik die waarde nog omvormen naar een procent. Dus niet het getalletje. Maar ik ga kiezen voor rechtermuisknop. En ik zeg gegevenslabels opmaken. Um, eens kijken. Bij de gegevenslabels zet ik de waarde als getal uit. Maar ik zet de waarde als percentage aan. Ik zal het misschien wat vet zetten. En misschien in het wit. Dan uh, valt het wat duidelijker op. Zo. En ik ga ze... Um, waar gaan we ze plaatsen? even kijken, normaal gezien kunnen we hier ook kiezen waar dat we ze plaatsen ik zie het nu niet onmiddellijk terug staan dus ik ga zeggen: ah, eerst staat plaatsen gecentreerd maar misschien gaat hij dat automatisch op de juiste manier doen bah, blijkbaar doet hij dat juist goed, dus dit is het grafiekje uh, ik kan dat nog aan de kant zetten maar het maakt op zich niet zo heel uit als zie je die grafiek maar bekomt, dus dat lijkt me correct het laatste stuk is de hashtag hier moet je het huidig jaar gaan berekenen. Ik heb een tussenstapje toegevoegd. De huidige datum was heel eenvoudig. Dat is is van vandaag. Je drukt op enter en dan gaat hij de datum van vandaag weergeven. Dan kan je gewoon zeggen is jaar van deze datum. En dan doet hij dat. Nu, je had het ook in één cel kunnen doen. Hè? Dus je mag van mij ook rust doen is jaar. Je drukt op enter. En van wat wil je het jaar? Ah wel, het jaar van vandaag. En je drukt op enter. Dan doet hij dat ook. Hè? Dat is net hetzelfde natuurlijk. Hier heb ik een tussenstapje gebruikt, maar dat is niet zo belangrijk. Hier moet je de leeftijd gaan breken, maar heel eenvoudig heb ik gezegd. We doen het heel eenvoudig. We doen het is het huidig jaar min het geboortejaar van die persoon. Je drukt op enter. Als je dat niet ging vastzetten voordat je de vulgreep gebruikte, werkte dat niet. En je weet natuurlijk nog waarom dat, dat is. Hè. Die waar dat je moet vastzetten, die rij... Dus dat ga ik doen. C2, daar staat mijn huidig jaar in. De 2 mag nooit 3, mag nooit 4, mag nooit 5 worden. Dus de 2 moet ik vastzetten met een dollar teken. Je pakt de vulgreep naar beneden, je laat los en je bent er. Dan moet je met een samengestelde functie gaan berekenen of iemand een millennial, een gen Xer is of een boomer is. We gaan dat even samen doen. Dat, ofwel bouw je het met is als en je drukt op enter en je bouwt hem. Ofwel deed je dat... Even kijken in de nieuwe versie. Hier staat ook zo'n knopje voor de functieassistent. Je typt AL en dan. Oei, als je dat hier doet, dan springt hij meestal al naar de juiste, de ALS. En dan kan je beginnen bouwen. Hè. Als de leeftijd. We gaan het uh, gemakkelijk maken. Een 30-jarige is een millennial. Uh, dus als de leeftijd kleiner is dan 31, dan is de waarde een. Ik ga even typen. Millennial. Oei, dubbele N. Zo, niet vergeten tussen aanhalingstekens te zetten. Als dat niet zo is, een nieuwe test doen. Dus je drukt hier op dat FX-knopje en dan kan je opnieuw een als gaan bouwen. Als. En ik doe net dezelfde test. Deze leeftijd. Nu, groter is de boomers, zijn ouder dan 90, dus dat ga ik erbij zetten. Als dat groter is dan 40, dan is het een boomer. Zo, en in het derde geval is hij een Gen Xer. Dus hij of zij uiteraard. Zo, en ik druk op oké. Okay. We gaan dat even testen. Vulgreep naar beneden. Genre, Boomer, 3x Millennial. Boomer, Gen X enzovoort. Dus dat lijkt me oké. Okay. Voorlaatste stuk is de Instagram. Bah, we zullen misschien de, misschien de opmaak in een weg meedoen, hè, omdat het hier in deze volgorde staat. De opmaak is kleiner of gelijk aan 30, dan moet die groen zijn. Groter dan 40 is die blauw. En alles daartussenin is oranje. Dus je duikt dat aan. Je kiest opmaak. Even zoeken altijd, voorwaardelijk opmaak. En het is een voorwaarde, daar van boven. Hier, als je deze klikt, dan kan je zeggen, als die celwaarde... Oei, ik zit op de, het verkeerde natuurlijk, kijk, ik moet dat bij de leeftijd. Dus hier, opmaak, voorwaardelijk voorwaarde. Dus al die, als die cel, en even kijken, kleiner dan of gelijk aan 30 is, als ik me niet vergis, ja. Dan moet die groen worden, dus dan ga ik een nieuwe opmaakprofiel voor maken. En ik kies gewoon een groene achtergrond. Hier staat achtergrond. Ik kies een kleur groen. Oké. Okay. Ik ga er nog eentje toevoegen. Als mijn celwaarde uh, groter is dan 40. Of kan eigenlijk de middelste al doen. Hè? Als de celwaarde is tussen. En nu is het altijd even zoeken hè? tussen 31 en 40. Altijd even zoeken. En zo kan zijn dat we daar nog een klein beetje naar gaan moeten werken. Dan is de achtergrond oranje of geel? Ja, oranje. Ik zal deze pakken. Oké. Okay. En de laatste toevoegen. Als dit vak groter is dan 40, dan wordt het, als ik me niet vergis, een blauwe kleur. Dus een nieuw opmaakprofiel. En ik kies gewoon als achtergrond blauw. Voilà. Oké. Okay. We gaan testen. Ik druk op oké. Okay. Dat ziet er prima uit. Hè. De kleurtjes zijn anders, maar op zich maakt dat niet uit. Hè. Dus de kleuren zijn toegevoegd. Laatste stap is de hashtag maken. Iedere hashtag begint met een spoor, maar als je hier zou zeggen is spoor, dan gaat hij natuurlijk zeggen, dat begrijp ik niet. Je moest altijd, als je met tekst wil gaan werken, dat tussen aanhalingstekens zetten. Dus als ik dit zou zeggen, zo... Dan gaat hij dat ook tonen. Nu, daar komen nog wat dingen bij. Dus ik plak die met het N-teken eraan vast. Je mocht ook kiezen voor tekst samenvoegen. Hè? Dat mocht ook. De drie eerste letters van de voornaam in hoofdletters. Dus ik ga dus eerst de drie eerste zoeken. Dat is links. Ik heb op enter gedrukt. Uh, waarom ik nog geen extra informatie krijg. Dat is een beetje jammer. Links van de voornaam. Hier staat de voornaam. Punt, coma. En hoeveel heb ik er nodig? Drie. we dus even testen wat dat al geeft. Voilà, dat, dat lijkt al oké. Okay, dus CRI, dat werkt. Nu, ik zie hier staan in hoofdletters. Dus hetgene dat ik hier berekend heb, dat ga ik even onthouden. Ik ga dat even knippen. Zo, zodat ik dat, mijn computer dat onthoudt. Ik weet dat ik daar in hoofdletters moet zetten. Dus ik typ hoofd, druk op enter en ik plak tussen mijn aanhalingstekens wat ik gedaan heb. Dus ik maak hoofdletters van mijn eerste drie lettertjes. Even testen, dat klopt ook. Wat moest daar nog aan vastgeplakt De eerste vijf letters van de achternaam. Dus ik doe N. Links van de achternaam. Hier is de achternaam. Oei. Ja, Ronaldo, dat klopt. Punt comma. Ik heb er 5 nodig, dus 5, enter. En dan nog één dingetje. De laatste twee cijfers van de geboortedatum. Dus ik doe N. Mijn N-teken. Dat is natuurlijk niet links, maar dat is rechts van de geboortedatum. Of het geboortejaar eigenlijk. Hè? Punt Puntkomma, de laatste twee. Dus ik druk op enter. En ik heb de hashtags gevonden pak de vulgreep naar beneden. Voilà, en mijn oefening is af. Dat was de opdracht in de klas. Veel succes.